Ik koos voor de opleiding kleuteronderwijs omdat het al van af een droom is van mij. Ik vind kinderen geweldig en hou ervan om mee te gaan in een fantasiewereld. Na mijn eerste kleuterstage in de middelbaar wist ik ook dat het iets voor mij was. Ik beoedde helemaal open tussen de kinderen en genoot van elke minuut op stage. Van de opleiding zelf verwacht ik dat mijn positief gevoel over kleuteronderwijs enkel bevestigd wordt. Ik hoop dat ik enorm veel kan bijleren over de kinderen en uh, tijdens de opleiding om later een volwaardige en een geliefde juf te zijn van de gelukkige klaskleuters. Een belangrijk ingestap van de leerkracht vind ik geduld. Je leert kinderen dingen aan en bij de ene gaat het makkelijker dan bij de andere. Dit moet je goed beseffen. Wat ik ook heel belangrijk vind is liefde geven. En het is belangrijk dat de kinderen weten dat ze graag gezien zijn door jou. Ze zitten vijf op zeven bij jou in de klas. En het is belangrijk dat je hen een goed gevoel geeft, dat je hen toont, dat je hen graag ziet. En dat ze ja, alles kwijt kunnen bij jou en dat ze zich ook heel veilig voelen in jouw klas. Binnen vijf jaar hoop ik dat ik afgestudeerd ben. Na mijn kleuteronderwijs wil ik graag nog studeren om ook in het lager te kunnen lesgeven. En daarna hoop ik snel aan de slag te kunnen in het basisonderwijs als een um, lieve, zorgzame en een toffe juffrouw. Na de schooluren ga ik graag met vrienden. Ik hou ervan om samen te zijn met vrienden, om samen een stapje in de wereld te zetten. Ik ga ook heel graag uit, vooral de dinsdag en de donderdagavond zijn uitgaansdagen. Ik vind het echt leuk om met vrienden te amuseren en om even echt te ontspannen. Wat ik ook veel doe na de lesuren en na het studeren is eh, sporten. Ik ga graag gaan lopen, fietsen of zwemmen.